Hoge drukgebieden zijn deze periode dominant op de weerkaart in onze omgeving. Dat levert een heel stabiel weertype op, weinig wind en dan kunnen in de nacht en vroege ochtenden ook mistbanken ontstaan. We zien hier zo'n mistbank op vrijdagochtend boven de Maas in Rotterdam, geleidelijk al aan het oplossen. Daarboven komt dan die blauwe lucht tevoorschijn. Ook tijdens het weekend is er kans op mist en komt de zon echt wel tevoorschijn, maar zal het weerbeeld vaak ook wat wisselend bewolkt zijn, zoals we zien op deze foto, die is gemaakt op Texel. Nou, hoe ziet die luchtdrukverdeling er dan uit tijdens het weekend? Dan kijken we even naar het grotere plaatje, beginnen we op vrijdagavond. En dan valt op dat ten zuiden van ons land een gordel van hoge druk aanwezig is. Meerdere hoge drukgebieden die een verbinding met elkaar zoeken. En om die hoge drukgebieden heen hebben wij, met een westelijke stroming te maken over de Noordzee heen... en daarmee wordt toch wel vrij vochtige lucht aangevoerd... waarin die wolkenvelden tot ontwikkeling gaan komen. In de loop van het weekend gaat dit hoge drukgebied geleidelijk naar het zuidoosten trekken... betekent dat de stroming bij ons wat zuidelijker gaat worden... en dat er met die zuidenwind ook wat drogere lucht aangevoerd gaat worden... en dat de hoeveelheid bewolking dan geleidelijk wat gaat afnemen. Dat is allemaal voor na het weekend. Eerst even naar het weekend zelf kijken, want dan hebben we nog met iets meer bewolking te maken. Zullen er zullen echt wel zonnige momenten zijn tussen die wolkenvelden door, maar die worden wel dus met die matige westenwind aangevoerd. En daarmee is het ook vrij mild voor de tijd van het jaar. Zaterdagmiddag 8 tot 10 graden. En als we dan even naar de zondag kijken, dan verandert er aan dat plaatje eigenlijk niet al te veel. Vergelijkbare temperaturen, een vergelijkbaar beeld wat bewolking betreft. De kustgebieden maken er de grootste kans op wat zonneschijn. En we zien op zondag geleidelijk al dat die wind wat naar het zuiden gaat draaien. En dat is dus die aankondiging van die zonnige dagen die ons na het weekend te wachten staan.